Ja, dan gingen we gewoon met een uh, auto en gingen we naar Saramaka toe. Naar de, dat is een district waar mijn vader opgegroeid was. Niet de, de, de buren zien die, die daar nog steeds in de straat woonden. de stad die me voor, en die jongens die, die vroeger gespeeld hadden en dat soort dingen. Het waren wel uh, ja, voor mij leuke momenten. Want ik ben dan hier geboren, maar je merkt als kind dat je toch anders bent dan de rest van de kinderen in de klas waarmee ik zat. Om het zo te zeggen. Maar uh, dus dan heb je toch een stukje ja, thuiskomen ook. Dus het is wel we nog liggen. Ik ben Tano Rijk ik ben 36 jaar. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Oudwijk. Dat is een uh, echte arbeidersbuurtje dus hier in, uh, in Utrecht-Oost. In mijn jeugd en opgroeien was mijn vader er altijd wel. Gewoon voor mij. Hij deed wel nachtwerken. Dus als ik, dan, uh, van school kwam, als ik naar school toe ging, kwam mijn vader meestal net thuis van zijn werk. Dan ging hij die, die ochtends nog wat eten en een uh, journaal kijken. Dan, ja, als ik de deur uit ging, dan ging hij meestal slapen. Als dus ik van school kwam, dan werd hij een keertje wakker ongeveer. Mijn vader had heel erg van koken, daar is ik heel erg goed in. Vindt hij leuk om te doen ook. Dus, uh, ja, mijn vader stond vaak in de keuken als ik uh, thuis kwam van school. En uh, als ik hem nodig had, was hij daar. Als ik ergens wel over praten, was hij daar. Dus dat, dat was wel fijn, inderdaad. Het ja. is toch wel een stukje een wonder. Een wonder des levens. Dat maakt je toch vrolijk, ook als papa. Ook al ben jij niet zwanger, je bent toch een soort van samenzwanger. Uh, toch wel. Dus uh, ja, nee. Ik was een... Ik was in uh, de zevende van hemel, om maar zo te zeggen. Ik keek de wereld door een roze, door een roze bril. En ik vond alles mooi en ja, lekker babydingetjes uitzoeken met tweetjes. en de babykamer klaarmaken. Dus dat was hartstikke leuk. Ik was toen pas trailerchauffeur, nog niet zo heel lang. Om drie uur moest ik weer, uh, moest ik weer opstaan om vier uur te beginnen. En dan als ik thuis kwam, nog een beetje het huishouden helpen. Als dingen naar de zolder getild moesten worden dat soort dingen of boodschappen gedaan moesten worden, dat, dat, dat soort dingen deed ik dan. Gewoon een stukje norm en waarde of zo. Om toch een beetje uh, van, de, van de lasten te ondernemen. Zeg maar. je, je zit daar eerst in spanning te wachten, te wachten, te wachten. Zie je dan eerst dat hoofdje zo kruinen en dan denk je, ja, nou nu is het toch echt geen weg meer terug. Nu is het gewoon een echt het uh, moment van de waarheid daar. Uh. <laughs> ja, ja, dat vond ik toch wel een mooi moment inderdaad, om het zo door te knippen. Ja, niet echt het gevoel van, oh, uh, ik ben een oermens of zo. Nee, niet, nee. het is gewoon uh, toch wel uh, een onderdeel van het proces ook, gewoon, denk ik. Een soort van afsluiting van de bevalling. Dus in Surinamse cultuur is het traditie om dan de moeder, de, de placenta... te begraven waar je woont. Dus als je een stukje tuin hebt om het dan in de tuin te begraven... is dat de geest van het kind, de ziel van het kind... weet van, oh, dit is de plek waar ik thuis hoor. Dus dat hebben we ook bij, bij Jacqueline in de tuin hebben we dat ook gedaan, zeg maar. Dan moet ik ook begraven. En, uh, ja, dan ontvang je zo'n klein hummeltje op de wereld en dan kijk of alles goed gaat de eerste dag. of hij tien vingers en tien tenen heeft, of hij gezond haalt, of hij eet, of hij gezond poept en dergelijke. Als alles dan nou goed blijkt te zijn en geen afwijkingen uh, optreden, dan mag je hem aankleden en mee naar huis te nemen. Eerst ga je ga de deur uit zonder kind en dan kom je thuis en dan heb je opeens een kind. Dat is ook best wel ja, een vreemd moment. Is dat. Dan heb je nog zo'n thuishulp die dan twee weken lang om je heen loopt te duiten en alles in, in, in een omhuis doet. Wat voor mij ook heel onwennig was, want ik was toen gewend om alles in, in een omhuis te doen en ja, mag je opeens niks meer. Nou ja, ik ben toch gewoon de dingetjes doen zoals stofzuiger en dan kwam die vrouw en nam ze de stofzuiger uit mijn handen en zei nee ga lekker zitten, neem mijn kop thee, de baby. Ja. Het dus was voor mij gewoon vreemd. Op uh, ja, dat moment dat de kind geboren is, lijkt het alsof het ook meer om moeder draait. Want de volkskindige is helemaal op moeder gefocust. Het bezoek is eigenlijk ook alleen maar, niet alleen maar op moeder gefocust, maar wel grotendeels moeder en de baby. De vader is leuk voor de kopjes teken uit te delen en dat soort dingen. En, uh, <laughs> tafel af te ruimen en zo. Maar, ja, dus je bent eigenlijk een soort van aanhangsel en uh, een soort van uh, thuishulp. Tijdens heb ik een papa tegelijk. Ik heb ook heel veel levens en nichtjes. Uh, dus ja, toen in Genoa geboren werd, dat ging het bij mij eigenlijk allemaal een soort van automatisch. En ik, uh, ja, ik hoefde eigenlijk niks op te zoeken op Google of dat soort dingen. Het is gewoon: uh, als die gepoek uh, had, had dan voelde ik het aan. En, dan hoorde ik het aan zijn heldje: van, eh, eh, dat een luier. En dan, ja, dan ging ik gewoon zo'n luier dus verwisselen. Dan gaf ik hem een flesje, even dus op de pols dep om te kijken of het uh, niet te warm is of niet te koud is. De, ja, heel veel mensen moeten dat soort dingen dan mij ik hoef, ik hoef er niet echt over na te denken. Was er, ik was er gewoon voor maar, Wanneer die helde dan was ik er daarom om hem op te pakken als ik niet hoefde te werken. Om flesjes te geven, in bed te stoppen of uit bed te halen. Om samen met hem te spelen. Uh, leren, leren op zijn buik liggen en zijn hoofdje optillen en dat soort dingen. Gewoon een klein dingetje, vooral was ik er gewoon voor Dus dat is wel heel fijn om binding op te bouwen. Uh, dat je zo'n klein hummeltje toch ziet evolueren en ziet groeien in zijn proces. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja. Door die euforie ben je toch een soort van uh, niet helemaal jezelf ofzo, of zo. Niet helemaal even scherp als dat ik normaal zou zijn. Want er waren al wel tekenen ook in de zwangerschap. In het begin was er niks aan de hand. De eerste drie maanden was het gewoon allemaal koek en ei tussen Jacqueline en mij. Jacqueline heeft mijn ex. En op een gegeven moment, uh, met vier maanden of zo, toen begon ze als stikjes te vallen van ja, nou, ik wil wel, dat je, je mag wel je kind herkennen, maar uh, ik, ga, ik ga niet tekenen voor ouderlijk gezag. Het zal wel, ik kan mijn kind herkennen uit mijn achternaam, dus iets, ik was er helemaal niet mee bezig. Hoi. Hey. Ah. Ik was op 20 april 2018. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat ik jou weer kon zien. <laughs> je wordt elke keer geconfronteerd als je naar buiten gaat, zie je overal opeens mensen met kinderwagens lopen en dat soort dingen. Pasgeboren kindjes. Toevallig allemaal, dat is zijn leeftijd. Het is, het is super confronterend, het is heel erg pijnlijk ook. Ja, ja papa heeft jou geschreven. De reden is, ik moet je laten weten dat ik van je hou, niet zal vergeten. Ik zie je groter worden, maar ik ben afwezig en het breekt me. Ik sterf elke is... keer nog een beetje meer af van binnen om maar zo te zeggen. Het is gewoon heel verdrietig, vooral voor mijn zoontje. Dat het zo moet zijn dat het zo moet gaan. Met zoveel geruzie en zoveel getoutrek. Terwijl hij gewoon een leuke dag met papa wil hebben en ook een leuke dag met mama wil hebben. Het met ons twee tegelijk. En dat zou ik moeten kunnen, ook al zijn we niet samen. Telkens als ik aan je denk, het voor mij as Ik wil er voor je zijn en alles aan je leren. Wat ik wou dat ik zou weten toen mijn vader aan mij leerde. Maar ik koppig was en ik zelf moest uitproberen. Onmens alle waarschuwingen, recalcitranten, hij domineerde. Voor hem is het ook verwarrend. Als daar dan komt, dan vraagt hij een ding aan mij: van ja, papa, mag ik een keertje met jou mee naar jouw huis? Mag ik jouw huis zien, papa? Dat soort dingen. Ja, dat breekt mij gewoon van binnen. Dat betekent dat hij er wel mee bezig is in zijn hoofd ik zie je me van van: mijn papa, als je weggaat, waar ga jij dan naartoe? Of als ik weer wegga, ga jij weer werken, papa? Dat soort, dat soort dingen, dat breekt mij gewoon. En hoe we voor je zorgen konden samen. Want dat is wat we beloofd hadden voor jij geboren was, het voelde voor mij of dat ik verraad was. Het is gewoon een triest moment als ik daar wegga en uh, mijn zoontje daar alleen moet laten. Ik weet dat ik hem weer dagenlang niet gezien zien. Dat je dit weet, dat papa echt veel moeite deed. Ik heb gestreden en gezweten, zodat jij met mij kon zijn. En dat we samen konden spelen. In de ideale was. situatie dan uh, heb ik toch gewoon lekker mijn eigen huis. En dat Genoa gewoon ook uh, drie dagen in de week minimaal bij mij is. Van vakanties, dat we die gewoon eerlijk delen. Dat we gewoon een soort van co-ouderschap hebben in ieder geval. Uh, het samen doen inderdaad. die ook gewoon een beetje contact heeft met mijn deel van de familie. In plaats van alleen met haar deel van de familie. die ook gewoon uh, weet waar die vandaan komt. En hij is een dubbelbloed. Ik, ik hou niet van de term halfbloed. Alsof kinderen half zijn of zo, of minder zijn en dan de rest van de kinderen. Nou, hij is een dubbelbloed. Hij heeft het beste van mij en het beste van zijn moeder. En uh, hij komt toch uit twee werelden. Ook al zou het niet zeggen als je hem ziet, want dat is hij heel licht. Maar ja, hij heeft toch wel leuke uh, Zulinaanse roots. En het is ook wel een deel van wie hij is. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij daar ook gewoon een heel groot deel van meekrijgt van wie hij is en waar hij vandaan komt. Dat hij zelf daar de beste dingen uit kan plukken, wat hij fijn vindt, en daar gebruik van kan maken. Ja, je daar toe gaan. dat staat zeker op de planning om nog Genoa een keertje mee te nemen. Ze dus kunnen zien waar, uh, ja, waar opa en oma vandaan komen. En waar ik vroeger altijd naartoe ging op vakantie. En hoe het daar dan is en wat het klimaat daar is en de mensen daar leven, de, de, de natuur. Ik zou er mijn leven voor opgeven als nodig was. Oja, oh ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden Ja Ja, je bent maar trots, niemand kan mij van jou weghouden Ja, je moet weten, je kan altijd op me bouwen alles wat je mij vertelt Vertel je papa in vertrouwen, ik zal altijd van je houden, zelfs als ik al dood ben Dat is de motivatie dat je papa zo hard rent Je bent het licht aan het eind van de tunnel Als ik er niet van jou kan zijn, dan voelt papa zich sukkel. Je bent de reden dat ik leef en waarom ik lach. Papa houdt van jou en dit gevoel wordt sterker elke dag. Oja, oh ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Tadjai, ja, je bent mijn trost, niemand kan mij van jou weer houden. Oja, oh ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Tadjai, ja, je bent mijn trost, niemand kan mij van jou weer houden.